Weet. En ik van de beste dadelijk beginnen. Dank je wel. Fijne dag hoor. Dank je wel. We jullie even controleren. Dat is goed overhaar. Ja, dat je nog wat Dat de een goed overhaar. Dat Ja, dat is een goed Ja, dat is de Ja, dan laten we nummer 3 achterween Dat was alleen maar een positieve controle. Sorry. Ja, dat is alleen maar om te kijken of de test klopt, maar meestal. Oh, dat zo. Ja. heel goed voor jou! Want dat betekent dan dat de test klopt. Dus dan weten we dat het uh, juist is wat we hebben getest. Ja. Nou, Maak ik heb nu een heel klein gaatje in je huid. Zodat het net even onder je huid. is. Dus even voor je weg. Moe je deze en dan binnen een kwartiertje kan je de test aflezen. Het moeten dus bultjes worden. Nummer drie wordt sowieso een bultje, want dat betekent dat het test klopt. En dat nummer één of twee ook een bultje wordt dat groter is als dus drie millimeter. Dan spreken we van een allergie. Als er niks opkomt, dan heb je niks. Dan heb je geen allergie voor de of meid of de graspoor. Het best is als er niks opkomt, alleen die ene. Wil je ook zo? Geef jij ook een oogje? Ja, alsjeblieft. Ik gewoon de in dat was een schede. Dit is de zenuw. Ja. Dit is de zenuwen. Ja, ja. Je al de, je vraagt, nou, je de Kijk hoe hij het nou. Ja. Ja, is de <gest Stampugen> We gaan straks misschien een mooie slinger maken om het hier lekker een beetje op te doen. In het midden van het pad. En dan ga ik een vraag stellen. En dan hebben we twee antwoorden. En de rechterkant hier is antwoord A. En de linkerkant daar is antwoord B. En aan de hand van de kant die je kiest, is ook het antwoord dat je kiest. Is dat duidelijk voor iedereen? Nou, ga <laughs> maar Ik ga duidelijk voor iedereen. Ja, hoor, oh ja, heel tof. Dus we mogen hier eerst allemaal in het midden gaan staan. Want daar beginnen we, in het midden. En dan gaan we even een, een testvraagje doen. Even een testvraagje doen. Uh, wat? Verder naar voren? Oh, voor, ja, voor de. We gaan even een, een testvraagje doen om te kijken of jullie het begrepen hebben. Wat is de kleur van dit bord? Is dat A-blauw of is dat B-rood? Is dat A-blauw of is dat B-rood? Nou, die was, was op zich makkelijk, hè? Helemaal goed, top, goed gedaan. Die mogen we Nu gaan we naar de echte vragen toe. Hè, hè? Vraag nummer 1 is toevallig ook een kleurvraag. Ook een kleurvraag, maar met een dekentje. Wat is de meest. Voorkomende oogkleur ter wereld. Is dat A, blauw, of is dat B, bruin? U mag gaan kiezen. A, blauw, ja? of B, bruin. Nou, dit was een, een inkoppeltje blijkbaar. Want inderdaad, het is bruin. Goed gedaan, goed gedaan. Dan gaan we naar vraag 2. Nagels. Nagels. Kun je knippen, lakken, bijten, wat je wil. Maar hoeveel groeit nou een nagel eigenlijk gemiddeld per week? Is dat A, 0,7 mm? Of is dat B, 1 cm? Dus is dat A, 0,7 mm? Of is dat B, 1 cm? Oké. 3, 2, 1. Jullie hebben het allemaal goed. Jammer. Het <lacht> is dus nu bij jou. Wel goed gedaan. Goed gedaan. Yes. En nou is de vraag eigenlijk: hoeveel bloed heeft een volwassen mens nou gemiddeld in zijn lichaam? Is dat. A, 3 liter. B, 5 liter. Daar gaan we. Dus jullie staan nu voor 5 liter. Dat is helemaal goed. Helemaal goed. Applaus, ja, applaus. Applaus. Misschien is deze wat moeilijker. Want naast bloed heb je ook je bloedvaten. Maar als je nou je bloedvaten uit je lichaam haalt en je legt ze langs ze elkaar, zeg maar, in de lengte, hoe ver kom je denken dan? Is dat A, 10.000 kilometer? Of is dat B, 100.000 kilometer? Is dat A, 10.000 kilometer? Of is dat B, 100.000 kilometer? Daar gaan we! Kies maar! <hijne> We staan voor 10.000 kilometer. Yeah. Dat hebben jullie helemaal fout. Ja, gewoon. Yeah. Goed gedaan. Want... <laughs> Dat is Ja, was sneller. <laughs> <laughs> Dat net duurt iemand langer. Maar vandaag, dit was een hele goeie. En hoe heet jij? Eila. Eila. Goed gedaan, voor jou, zeg. Pieter, zeg. het De mooie klep in het hart. Oh ja, het is een dat wordt is de top? Ja, eigenlijk. Maar ik wist het niet Nee, Hij lekt heel erg zeker. Ja, nee, Gelijk door dat Oh, die hij in het ritme van. Maar, ja. Ja, doe ik nou maar goed? weet veel. De denk... antwoorden ja. staan dus op de muren, ja. zeg maar. Ja, maar goed. Oh, zo. Ja. Oh. Hallo. Een poeflood. Dan ga sticker. Ja, Kaartjes op de muren even ik... ik snap het. Nee. Nee, nee. Moet je even omdraaien? Ja. Zo, lang? Ja. Ja. Zo? zo lang? Is jouw dart in je buik? Zo lang is het. Hallo. telefoonnummer, hele dag. Daar? Ja. Goedemorgen. Ja. We hebben een aantal. Je hoeveel jij denkt. je bij deze Kijk of het gaat lukken hoor. Ja, uh, moet die komen. Ja, de En dan gaan we het weer proberen. Doe ik hem weer open. Op. Oh, Dat gaan we allemaal door. We willen niet oh, meer. Op. Gaan de jongens. Pietjes... Ja. Ja. ja, we hebben er weer eentje. Kijk. <lacht> Zie je hem? Hallo. Kijk. Daar is het pitje. Goed, hè? Ja, ik kijk. Het beeld vergroot ook een aantal keren. Dus het ziet hier veel groter uit dan dat daar het pitje eruit komt. Zo kunnen we ook goed in de maag en in de darmen kijken. 35. 35. Ja, dat is zie. En uh, welke fruitvorm heeft de volle maag? Dat zou je een beetje kunnen verzinnen. Ja, <tie> daar, die kansen. Een keer. Een keer de peer. Een keer de peer, ja. En. Uh, hoe lang duurt het irf keer eten in dit Twee dagen. Dat is goed. 48 uur, maar hopelijk. Ja, het doet toch twee dagen. <laughs> ja, maar dat zijn we 48 uur snijden. Ja, ja, ja. Dat is we goed voor je? Ja, om de lucht eruit te krijgen toch? Goed zo. Ja. Nou, en nou waar, is, waar is nou bij de kip de dunne darm? Eieren. Ah, ja, ja. Ja? Ja? Ja, ja, ja goed zo. Nou, Oh, de vieze potlood. <tie> <tie> <tie> Kom! nog maar niet zeker. Nee! Nee! Je steekt allemaal ogen uit met die potlood. <tie> Dan ben ik ook eentje op de en dan krijgen ze de chemo via het infuus. En dan moeten ze nog anderhalf uur, als de chemo klaar is, met die pak niet op blijven zitten. Dus mensen zijn hier wel een dag, maar ja, we hebben een paar hele jonge meiden van in de 30 jaar. Die hebben mooi lang haar en die hebben wel. Ze willen het proberen. En soms heeft het succes. En soms ook niet. Uh, dus uh, ja. ja, het is wel mooi hoor. Het is ook geprobeerd met nagels. Omdat je ook bepaalde genen hebt waar je nagels van afvallen. Maar dat is uh, in, uh, in, uh, in het onderzoek, dat ligt er niet. Ja, ja, wimpers gaat helaas niet. Dat ja, is natuurlijk super goed, goed. Gaat dat lukken zo? Ja, ja. Ook ja. Het gaat dat lukken. Ja? Nou, beterschap. Ze is gewoon je dat? Als je het oh, ja. ja, je snel beter worden. Ik denk dat ze nu wel snel beter wordt. Na een paar dagen smak het bandje oh. er weer af. Is Ja, mee, okay. Ja, joh. En nee, nee, laat hij voor een ander kind. <laughs> <laughs> je hebt zoveel kleur. Hoe heb jij meegebracht? Ja, heel leuk toch? kan je Dat ja, wel Heel leuk. Maar die ja, waren dan. En die pilletjes heb je ook al? Ja, en die wil het de Heb je ja, last van de arm? Ja, Moest hij wel een bandje om zijn buik? Ja, en ook zo'n leuk spijtje. Dan kan het je een blauw Wat, hoe heet jij? Kan Ivy. Ivy. Hi Ivy, ik ben Masja. Ik ga ja. eerst even naar de hartje luisteren. Moet ja, de zelfs zelfs de een is zo'n bandje bandje het is. Nee? nee? Ja. Het houtje doet niet heel goed. En dan doe ik altijd even een reggetje gedaan. <laughs> klinkt ook heel goed. Dan? Dus het is echt alleen de dat armpje inderdaad. Nee, ik zal eerst even ze luisteren. Nee! Hallo! Zo. Hoppje kreeg. Te hard hoor. En hij loopt de rug. Dat doe ik. Ja. Een beetje een stukje minder, dat geef ik ook niet. Zo. Ja. Zo, oh, kijk die hersenen wacht, de je hersenen zitten er weer. Ja. Ja. Ik mis nog een stukje ja. dikke darm. Uh. Zie je het? Ik ga het nog ja. <laughs> aanwezig. Ja, en dit... Ja, hij gaat ook die niet moet het echt maar zo. Maar We hebben de nieuwste pop hier gekregen. alleen. is nog nooit ja. Zo, kijk. En dan de maag. Ja. Dat sluit dan hier hierop aan. Kijk, dat Zie je? Dan, mee, en dan blijft hij ja. hangen. En dan de, de leger ja. eroverheen. Ja. Ja. Weet je wat het is? Ja, Ik zou zeggen een stuk plastic. Misschien heb je het wel eens gegeten, het is dus Zweezerik. oh Zweezerik. Ja, de Zweezerik. En die zit eigenlijk achter je borstbeen, maar dat past in de kop niet. Dus die vrommelen we, ja. <laughs> die vrommelen Ja, ja die zit eigenlijk een... hier precies achter. Ik vind dat wel ja. toch wel goed gedaan. Ja, zeker. die heb je die maar 11. Heel goed. Op welke vlek je in de je de lichaam? lichaam zit je hart? Nou weer... Hier zo. Dank u wel. Achter het uh, borstkas. En weet je ook waarom de linkerlong dan iets kleiner is dan de rechterlong? Ja, dat past het hart niet. Ah, hartstikke goed. En wat is het grootste orgaan in je lichaam? Niet van je lichaam, maar in? Je darmen, denk ik. Je darmen. Denk ik. De darmen, ja. zijn vele, bij elkaar <tast> vele kilometers. De uh, dikke Toch, darmen, is 6 meter. Je hebt het nog goed? Kijk eens. En die was goed. Nou, nou en hierbij. Hebben we foto's? Dankjewel. Voor de foto. Wordt er veel dan Ja, die rem. Uh, ja, die uh, le uh, uh, Ja, die Ja, Ja, die Ja, die rem. Ja, die Ja, Nee, leuk. Ja. Zo. Poetsers, ik ben zeggen. De poetsen zo. En nog die andere mannen. Zo? Ja, dat zo uit. Maar zij kunnen nog een stapje. Ja. En dat is raar de... nee, Ik druk nu op analyse en dat betekent dat we dus nu jouw eerste foto ja, naar Maar Ik vind die niet langer, maar. Een Beetje aan de diepte op wat je werkt. Je hebt verschillende huidlagen. En hoe dieper je de naaldjes instelt, hoe ja, intensiever je werkt, maar het ligt ook aan je doel. Dus als je echt op pigment gaat werken, ga je veel dieper behandelen dan dat je bijvoorbeeld op uh, ringmoedjes zou werken. Zo kunnen we hem aanpassen aan, het, uh, aan de huidwens die er is. Dat is heel sterk spul hoor. niet te diep inademen. Dan doe ik het even ontvetten, want alles wat er met die naaltjes. Uh, ja, dat wordt naar binnen gebracht. Dat wordt naar binnen gebracht. Hmm. Ik ben heel te op want daar is het minst gevoelig. Daar is de huid gewoon wat dikker altijd. Ik kan echt op uh, acne littekentjes bijvoorbeeld, dan wil je echt een uh, beetje puntbloedetjes zien. Ja. Hm. Vaak zie je op internet ook die hele heftige filmpjes voorbij komen ja. met bebloede gezichten. En, uh, ja. en dat nou, is een nou, beetje overdreven. ontmoedigend. Uh, ja, precies de, dat de denk ik dat wil ik niet. Ja. Hoeft echt niet. Wat ik zeg, als je als een hele huid vol met littekentjes hebt, wat je niet vaak ziet, dan wil je wel een beetje dat bloed hebben. Wel. Maar in dit geval hoeft uh, dat niet. Dan is een egale roodheid genoeg. Dan heb je de optimale resultaten bereikt. En één behandeling werkt al één jaar door. Een jaar maar? Ja. Dus is een meditatiecentrum. Ja. En ik geef hier dan ook stoelmassages in het ziekenhuis. Ja. Ik ben er verband. Ik ga met foto. Ja, er Oh, nee. zitten nu 30 kilo op je Dat vind ik wel mooi zo. Mooi zo. Beetje Kan je nou wel naar Ik moet je nou voor altijd bij Trek je armen uit. Zo zo ja, ja. ja. het allemaal in dat kleine kaartje, ja. maar dat, dat ziet ze dus gewoon al. Hè. Dat is allemaal aangelegd. Echt grappig. Ja. ja, dus deze zitten nog heel hoog, weet je wel. Dus die, die groeien dan op een gegeven moment naar beneden. Ja, want mijn verstandskiezen zagen ze ook al heel lang. Ja, als je eigenlijk in ja. de studie zit, dan kan je ook eens zeggen. Kom eens kijken, omdat je nog ja. best wel heel veel ja. ja. leren. Ja. Dit is onder, dit is voor de stanskies boven. Hier kunnen ze worteltjes ja. mee uitwippen. Hier kunnen ze wortels ja. mee uittrekken. Ja. Hier ja. is een kindertangetje. Nou, een spiegeltje, uh, dit heb Je, je hebt tangen voor links en je hebt tangen voor rechts. Je hebt, ja, je hebt voor iedereen ze op, naar steeds groter. Uiteindelijk al hier. Jeetje, en dan, dat uh, is een flinke boor. Hè? Ja, dat zijn best flinke boor. 4,2 mm. Millimeter. Nou. Ja. En hier, uh, hier peilen ze mee dan, van uh, hoe, hoe, hoe diep ze erin kunnen in je, in je kaak. Dus dan wordt hier gepijld van nou zo, zo en dan aan de hand daarvan kunnen ze zien wat voor implantaat erin gaat. Nou, ja, voorzichtig. Even een aanraken. Een beetje droog. Dankjewel hè. Ja. <laughs> Mag maar maar? <laughs> het is niet echt. Een beetje zo. Op het en half. Ja? Al een beetje raak, Oh nee, een beetje. Ja. ja, dat geeft u ja. ja? ja, ja, ook ja, een we ja. ja. ja. ja. beetje zo hè. Ja. Netjes en nu zo in je, je arm, je arm je ook nog zo goedjes? Ik ben hier uit elkaar. En mijn collega's roepen het zo wat op mijn rug. weet dus, ik, ik doe het wel. Ik doe oh, wel. Oh, <OIFIERON> ja. oh. ja, ja. We Ja, heel hier hier in die in die in Ja, ik heb hier Ja, ik het hier Ja, ik ga het Ja, ik heb het Ja, ik heb Ja, Ja, nou het je Heeft hij alweer even Ja. Nee, nee. nee het is oh, dat is wel eerlijk. Ja. Ik wil hoor, vierde. Ik elke vierde. Ik wil elke Ik wil Ik Heel goed. Ja. Wat zwaar is dat, hè? Vierbarrebonnen. hè? hè? De andere doet we hebben even tijd. Klaar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Want dat komt er nou niet 30 uur? Ja, maar dat doen we niet. Ja, dat doe ik. Super, meisjes. Mm heb -hmm. je ook geteld? Ja, ik heb het. Je Jij weer. Ja, ik lach op. Het is ook super zwaar. En de kracht daarvoor te hebben, dat is als kist. Ja. is het snel. Oh. En wat kan je allemaal aanwijzen? Dat had ik ook kunnen. Dus zien wat dat zie je, je hier. Tekenken. De hè? Oh, ja, hier de. Ja, daar zie je ook. Maar ik dacht alleen maar aan je rug. Ga. Ja. Ik dacht alleen maar aan je rug. Ik loop helemaal door. Is, het is ook de wervels, dus dit is ook ja. de rug natuurlijk. En ander. Ja. Kijk, ja, zie je hem al. Ja, ik ken ja. Ja, Nou, wij Ja, dan dan dan het is mooi, dat is een mooie. Ja. Zou je daar kunnen bij zijn? Ja. Wat zouden die in de kring zijn? luchten in je al te laat. Dan kan je hartstikke hoogtal. Want dit is voor? Chemische. Chemische ontsmettingstent, ja. Voor ebola eventueel. Kom Oh ja. Kom ernstig, dat precies. Voor ernstige besmette patiënten aan de buitenkant. Chemisch leptal, voor stoppen. Uh, dan moeten wij ze besmetten. Maar dan staan we alleen ja. beschermd de pakken met dan moeten we schoonmaken. Als je een tentje staat, krijg aangelegenheid Ja, zo'n pak aan. Ja, dat is wel een uitrekening nog gevaarlijk, nog we moeten ervoor zorgen dat je de buitenkant niet meer aanraakt kan. Als je patiënt er eenmaal uitgereden is, dan moeten wij elkaar afspoelen weer. Ja. ja. Zodat het de meeste voorbereiding van het pak af is, en dan moet je de procedure uittrekken en dan een speciale ton doen. Ja, dan moet je zorgen dat je niet naar buitenkant raakt, want dan uh, nou, ben je jezelf ja, besmet. ben jezelf besmet? ja. ja. ja. Dus, uh, nou, dat is ook wel wat. Inderdaad. Ja, ja. Precies, ja. Wel ja. ja. Dus zeker als je ebola-besmetting hebt, dan uh, dat is, nog is uh, dat nog gevaarlijker, want als je ebola hebt en ik doe zo, dan heb ik het ook. Oh. Hm. Ja. Okay. Want dat gaat via lichaamvloeistoffen uh, dus weet ook, ja. ook. Ja. en zweet ook, eigenlijk vocht. Hoe vaak moet u de tent dan opzetten? Nou, de laatste keer, dat was in de tijd van de Romeinen. We een elk ziekenhuis is verplicht in, in, in dit gebied met de Rijn om een cbr unit te hebben. Irasmus ja, heeft een vaste dienst, vast ingebouwd. Ja. Maastand heeft een vaste. kaars heeft ook een een tent. Ja. Wij ook dus. Ja. Uh, maar nou is wel de toekomst die bedoeling dat de brandweer Rijmond die zijn wel goed uitgericht op ontsmettingen... dat die het helemaal gaan openen. En die tent gaat dan helemaal dicht en kunnen we nou open zodat mensen naar binnen kunnen kijken. Ja. En dat water wat in die bak komt in die vierkante bak dat wordt afgevoerd via een uh, en een een dompelpomp. Hij gaat iets van 300 liter in de Kijk, Hij zat niet ingesteld op ja. 100 milliliter per uur. Kijk of dat hier klopt. Oh yes. ja. Nou, hij staat hier als goed op 97 ongeveer. Ja. 97. Ja. Nou, hij mag een afwijking hebben van 5%. Oh. Dus ja, dat klopt het. Ja. En als, uh, alles wat uh, zeg maar het ja. geraakt wordt, dat geeft maar, ja. licht onder de lamp. Ja. Dat mag nu goed uh, insmeren. Heel Ja, het altijd. Ja, dat kan je het zijn. En mag onder de lamp, Ja, en kan je handen wassen. Want ja, gips is wel lastig. Maar. Is ik denk één harder. En hier oh, is ja, de we mama, maar het komt ook ja. door de jas hoor. Ja, ja. Maar verder, hier is ze wel we allemaal En Mag je ze omdraaien? Daar ziet het er heel goed uit. Ja, daar is alles goed uh, gedesinfecteerd. We gaan iets anders doen. Iets wat, uh, en Die maken ja, die, die opleiding wel af. Dat nou, okay. <lacht> kan ook als je 19 of 20 bent. Dat je ik geven voordat okay. bij die blauwe lamp aankloppen. Sirene, met geluid. Oh, okay. ja. dus We mogen dat niet zomaar aanzetten. En als ze geen toestemming geven, dan mag Ja, dat Dankjewel.